Hele en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlogreaks. We gaan weer een roodschapje maken en ik neem jullie mee. We moeten even haasten, want we zijn natuurlijk aan de laatste kant. Dus we gaan even gauw boorden. Come on. Baby, don't you wanna go? Back to the same old place. Sweet home. Ik vond het echt. Ik vond heel snel gaan jij niet zo hè. Maar ik vond het echt heel snel gaan. Gelukkig. Ik ben echt mega blij dat we er zijn. Want oh my god. Dat, dat natuurlijk sowieso. En ik ben benieuwd. We zijn al bij de koffie zoals jullie kunnen zien. Je mag nooit filmen bij al die chauffeurs Die zijn altijd heel erg streng in Amerika. Um, wat wil ik zeggen? Oh ja, op Amsterdam waren we natuurlijk aan de laatste kant zoals ik al zei. En daarom hadden we onze robbers laten ingeleverd en de band die had een storing. Dus. We weten niet of onze koffers zijn aangekomen. Maar daarom moet je dus altijd in je handbagage één stukje kleding meenemen. Heb jij dat gedaan? Oh, I always do. I even have nothing. We hebben het niet eens besproken. Wow. Ik ook. Gaan we zo zien. Even hier. Oh yes, oh yes. That's mine. Yeah! In de blue line richting uh, La Salle, het station, want daar is ons hotel. Wij slapen in het... De... Wow, Congress Plaza. Ik heb een great part. Congress Plaza. Yep, you yeah. got it. Thank you. In het Congress Plaza Hotel. En de reviews waren een beetje wisselend, hè? Ja. Maar, maar we komen net de lift uit en het ruikt echt al super lekker op de gang. Heel dus fris. inderdaad, een beetje. De deuren zijn niet onlangs geverfd, maar zo zeggen. Maar onze kamers hierheen. Ja. echt net gerenoveerd. Hier hebben we kastruimte. En twee queen size bedden. Het is gewoon helemaal lekker fris, gaat het zo. Heel netjes. Prima badkamertje. En het is eigenlijk heel onhandig, zoveel. En een uitzichtje. Kijk. En volgens mij zien we daar Lake Michigan. Helemaal toppie. Een super locatie. We hebben ons even opgefrist. Dus we zijn klaar om de stad in te gaan. Hé, hey, waar ben je nou? Oh, ik ben hier. Ik uh, ben klaar om te gaan. Oké. Okay. Let's go dan. Geen last van uh, Jack. Nee? Gewoon gelijk adapted in the United States of Chicago. <laughs> United States of Chicago. Nou, het is goed. Doei. De eerste voetstappen in de stad zijn gezet. En wij zijn hier met een missie gekomen. Want wij hebben gezien dat hier een Nordstrom zit. En we hadden ook in Orlando al dat een Nordstrom. En helemaal op de bovenste verdieping zit dan al dat een bistro. En dan hebben ze zulke lekkere salades, ik moet zeggen niet bij elke Nordstrom, bij de Nordstrom Rack, dus niet, voor degene die er misschien ooit een keer naartoe wil. Maar, bij de Nordstrom hebben ja, ze dus echt zulke lekkere salades en nu hebben we het in Orlando niet meer. Dan gaan we dus hier even kijken of ze we het wel hebben. Kijk, nou is het begin van de Route 66. Die gaat helemaal tot aan Santa Monica op de pier. Found it. Duim me, pap, duim me dat ze het hebben. Ja ja. Het is er. Café Nostrum. That will do. Mm. Yuri en Barbara die hebben hun soepje allemaal. Gewoon een tomaat basil soup. Basil, soep. basil sorry. Oh, God, Met de right? crostinis. Is het lekker? Ja. Yeah. Iets met Fresh Berry salad. 100% aan. En dat is echt al 100 jaar jouw favoriet, hè? Ja. Oké, okay. ik hoop dat hij net zo lekker is hier. Ik heb een nieuwe. Iets met apple en goat cheese en candied nuts. ga ja, ik die... proberen, het ziet er lekker uit. Mami, wat heb jij. En ik heb er eentje met uh, koriander, kooi, anders Hoe heet je dat we zeggen? Iets, ja, ik weet het even niet meer, maar het is met chicken. Het is met. Uh, Lime, ja. koriander en ja, lekkere dingen. Gewoon echt heel lekker. Cheers! En papa, die heeft de Asian chicken toch? Asian chicken glaze. Oh ja. ja. En die hebben we ook al uh, 100 jaar. Ja, en ik heb uh, pellegrino. En die ook even al de pizza. Cheers! Ja. Heel lekker met lekker marsje. En het is nu bijna 8 uur. En de moeite staat een beetje in bij sommigen van ons. En ja, we moeten natuurlijk nu niet naar bed gaan, want dan krijg je heel erg last van je jetleg. Dan ben je morgen al helemaal heel veel vakker. Dus we moeten eigenlijk even volhouden. Maar ja, dat is nogal wat. In deze hitte het is 30 graden of zo. Het is best even lastig in zo'n grote stad, drukke stad. Om dan makkelijk te blijven. Maar. Um, gedurende de zomer, volgens mij, heb je op woensdagavond, en zaterdagavond, een vuurwerkshow. En het is vandaag woensdag. En de vuurwerkshow begint om half tien. Dus we willen, er wel natuurlijk, het is op de Navy Pier. Dus we moeten nog even, ja, opvouwen. We even kijken en dan willen we naar het vuurwerk. Wij als Apple Freaks vinden ik dit wel echt super mooi. And een gave winkel zeg. En de locatie, helemaal zo aan het water. De Chicago River. Daar. De Trump Tower. En dit water maken ze met St. Patrick's Day. Altijd helemaal groen. vind ik zo grappig altijd om te zien die filmpjes dan via nu.nl ik heb nooit het echt gezien. Heel leuk. Je made it to Navy Pier. En het is echt gezellig druk hier. Kijk eens een hele trap vol met mensen. Hartstikke leuk. Allemaal restaurantjes ook hier op de pier. Beetje van die bekende tenten zoals Margarita Veil vale en Bubblegum. Gum. Dus, uh, Zullen we hier gaan zitten? Meer voor de toeristen. Ja, ik vind het goed op de trap. Leuk. Wacht op het sfeerwerk. Over een half uurtje begint het. Hey. Daar is ons hotel, die rode letters, dat kan je helemaal niet lezen, maar er staat congress hotel. Ja. Een hele goede plek zijn helemaal op de trap, maar ineens horen we zo'n geluid van en uh, de show starts nou En toen zagen we ineens dat het vuurwerk helemaal daar is. En toen ging iedereen ook op opstaan en weglopen van de trap, dus dat is geen goede plek voor als iemand dat ooit wil doen. nog eens die zijn.